En het is vandaag, zondag. Ik ben hier samen met Blondie en. Hm? Dit heeft mijn moeder weer helemaal aangedaan hoor. En daarachter loopt mijn vader samen met Verona. De daar daarvan de motor is Kedoek. Uh, dus dan, dan maar even zo: Blondie, ik en mijn vader en Alice. Alice die is nu heel eventjes in de auto. We gaan zo samen wandelen. En het is nu wat lichter. Dan gaan we terug naar huis. Elisa en mijn moeder ophalen. En dan gaan we weer dingen doen. terug naar haar thuis. Ik ben hier samen met Alice even aan het wandelen. Om haar even een plasje te laten doen. Alice, ik en mijn vader die zijn kapot. Wij gaan nu naar huis toe. Even op de bank zitten. Even eten. En dan gaan we weer naar stal toe. Ik ben inmiddels weer op de manege, Nu samen met Elisa. En vroontje. Oh, en Boris. Oef. Ik heb balkjes neergelegd. Een klein sprongetje en een cafletti. Daar gaan wij overheen lopen. <laughs> Gewoon voor het leuk en om soms iets anders aan je hoofd te hebben. Dat is ook wel heel erg fijn. Dus dat gaan wij nu doen. En natuurlijk normaal rijden. er inmiddels af en uh, ik heb Boris zijn deken opgedaan, zijn staart ingevlochten. Nu gaan we homer oh we gaan hem opruimen, oh maar, we gaan opruimen, opruimen, Tapies geven en dan naar huis. Ja. Yeah! Rick was in 2009 al helemaal video's aan het maken. Kijk. Okay. Dat deed hij met zijn Nintendo. Maar ook gewoon stiekem. In de klas. Of uh, ja, een oog. Want waarom niet? Musical voor ik, Kijk, dan, Te schattig. Het is vandaag maandag. Het is vandaag maandag. Ik ben op stal. De paardjes staan in de stadmolen. Boris en Tino gaan zo in het paddock. Ik ga nu even de hapjes maken. En we hebben ook iets nieuws. Even kijken of er niemand binnen is. is Hallo Gino. Je bent lekker buiten. Boris. <laughs> Gino blijft achter me aanlopen. <laughs> Boris. Met twee favoriete jongens. Hoi. Uh, hier zijn twee favorietjes. Ja? Nou alles liep anders dan anders vandaag. Oh, daar is ze. Dus ineens kwam ik in een soort tijdsnood. Dus Vroon die heeft vandaag een, nou ja, gaat wel bewegen maar niet heel veel doen dag. Het is even niet anders. Uh, ja, soms lopen dingen gewoon anders. Dus ik ga er toch wel eventjes laten draven, galopperen, maar verder wordt het niet heel veel meer. Want ja, de tijd zit er alweer bijna op. Want ik had, uh, uh, hoe heet het, logeerbak gereserveerd. En ja, wat ik zeg, toen gebeurde er allemaal van die dingen die je niet wil. En werd, aan, werd ik te lang aan mijn praat gehouden. Dus ik heb nu nog maar 20 minuten. Dus tegen de tijd dat ik haar uh, van het deken eraf gehaald heb. Even een borstel overheen gehaald heb. En een longeerzinger gedaan heb. Ja, is de tijd op. En aangezien het nu minder fijn weer is. Wil natuurlijk iedereen lekker binnen logeren. Dus dan moet ik het doen met de tijd. Die ik heb. Dus we gaan gewoon even met een deken op zelfs. Nou, die zou ik er af kunnen halen hoor. Met zijn therapiedeken is misschien ook wel lekker. Dus uh, dit is de power turnout therapie. Dus die is fantastisch. Zeker voor heerlijk oude paardjes. Maar Blondie heeft hem ook gewoon op hoor: sportpaardje. Dus wij gaan eventjes wat doen. Nou, vrouw, draf. Kom maar. Draf. Op, op. Vrouw, die wordt gelijk jolig. Kom maar, Maisie. Even een klein beetje bewegen, vrouwtje. Ja, anders hoor je klatteren. Goed zo hoor, vrouw. Er komt allerlei jeugdigheid in er ineens naar boven, geloof ik. Er moet gegalopeerd worden. Mag? Lekker hoor. Is dat fijn? Goed hoor. Knap dat, Pony. Het is donderdag. Het is zo'n springles met Blondie. Ik zit er vrouw. En Tess is nu met Boris. En we gaan even rijden. Het duurt lang. Maar ja, het is vroeg donker. Wat was nog? pakken is wel helemaal, helemaal recht. Het is dus keurig met Boris aan het trainen. Had je idee? En wij niet. Wij zijn vooral aan het kijken wat de kinderen aan het doen zijn. Maar ja, daar ben je ponymoeder voor. Maar, gaat keurig zou ik zeggen. Maar ze missen Daan ook wel een beetje. Daan is natuurlijk ziek geweest, heeft corona gehad, weinig les gehad. Maar eigenlijk geen een keer online. Het was een soort uh, pas de als dit. Dan sluipen er toch zo even wat dingetjes in en dan geef ik niks. Dat gewoon bij. Keurig, meisje. ben hey. je goed hoor. Zo, inmiddels klaar met rijden. Het is op zo'n springles. En daar ik we even op te wachten. Dat een beetje heet is. Zo, ja. Goed zo. Geef niks. Goed zo. Even stappen. Des, even een hand veranderen. Probeer nog meer op te letten. Kijk, je doet eigenlijk twee dingen. Je gaat eerst te veel zitten, en dan te veel liggen. Ja. Weet je dat nog van twee weken geleden? Oh. Niet alleen met je tenen Weet je dat nog van twee weken geleden? Van oh, een video. Ja? ja? Weet je nog ook wat ik er toen bij verteld had? Ja. Wat dan? Dat ze eerst naar beneden toe gaat. Ja. En dan omhoog gaat. Ja? Ja? En dat ja? zit. Dat ze dan een soort uit de maakt. Uh, zeker ook voor een deel. Maar weet je ook nog het stukje van het restaurant wat ik had uitgelegd? Ja, ja precies. Dus je, wordt niet, je gaat niet zeggen van ik blijf hier zitten totdat ik een tafel heb. En dan, wauw, die tafel is van mij. Nee, je bent daar heel licht zo. Ik ga dat toch... Dit ziet er ook leuk uit met die jas zo. Hè? Wat er dus een beetje gebeurd is, eigenlijk op, op de eerste balk doe je dit. En op de sprong doe je dit. Eigenlijk ben je allebei uit balans. Want ik vergeet dit nooit meer zoals dat uh, Bianca dit toen heeft voorgedaan voor Robin. Zorg dat je altijd dit kan doen. Als ik zo zit, dan gaat het niet. En als ik zo zit. Dan... Wie. Ja. Gaat ook niet. Dus zorg dat je altijd... Daarom is het ook... En dan komt ook roos daar weer bij. Hè? Dus niet... Ik heb dat ook altijd verkeerd gedaan. gewoon Dat zie je nu weer. Hè? Dat je niet de beugels onder je tenen doet. Want dan... Als je op je tenen staat... Dan gebeurt dit. Ja. Dus zorg dat je... Daar, waar, waar je tenen stoppen aan de achterkant. Als je daarop staat... Dan kan je zo blijven. Ja. En daarin... Dan kun je hem ook ontlasten. Want zo heb ik geen balans, want zo kan ik niet meer omhoog, dus belast ik mijn paard. En zo heb ik weer geen balans, dus belast hem eigenlijk weer het paard. Ja. Dus probeer daardoor altijd die druk op de bal van je voet te houden. Die Weet ja. je waar die zitten? Ja. Als je je voet hebt, kijk dan heb je hier van die kussentjes. Ja. Die kussentjes achter je tenen hier, eigenlijk hier dit hele blauwe stuk bij mij. Dat zit helemaal achter mijn tenen. Dat is, dit is grappig. Dit zijn paardrijssokken. Dus dit is ook dikker. Want ze weten dat je hierop steunt. Dus dit stuk. Kijk, dit zijn allemaal mijn tenen. Dat grijze. Ja. Dit blauwe. Dat is eigenlijk de bal van je voet. En hier. Dit kietelt. Ja. Maar hier niet. Dus daar zit die beugel. Ja? Daar kan je eigenlijk het beste. Nu ga ik je schoen nooit meer aankrijgen. Daar kun je eigenlijk het beste je balans houden. Ja. Rechtsom doen we hetzelfde. En zelf ook ontspannen. En nu al voelen dat je die bal van je voeten, hebt. Dat je een naar kalopper als op je zadel heet. Zo ja. Heel goed. Zo ja. Goed zo. Mooi die hals sturen. Ontspannen. Ontspannen. Oh, zo. Nog een keer. Ik denk dat je het nog beter kan. Oh, zo. En mooi recht. Heel goed. Nog een keer. hè? Oh, super, even weer staan. Het mooiste zou zijn als je in aankomt. Galop, een galopsprong. Galop, een galopsprong. En er dan daar drie maakt. Kijk, wat Mieke doet. Goed, en Dus zorg dat het niet recht ja, het is. Zodat je met je linker teugel, linkerbeen. kunt recht. Ja, goed zo. Kijk, dan heb je meteen een heel harde in gehaald. Oké, okay, nog een keer, Tess. Hier al recht, hè? Dus niet te veel door hoofd naar rechts. Ja, goed. Heel goed. En recht. Heel goed, Tess. Terug. Ja, goed. Zo, even een voltetje maken daar. Kijk, ja. En laat je meenemen. Goed. Heel goed, super! Reus, rust, en op. Ja, en vol. En vol, goed zo. Super, hartstikke goed, nog een keer. Vol, en opslaan. Zo. Heel goed. En voor kan brengen. In het verhaaltje basculeren hebben we het dan over. hè? Dat je de haar de lengte geeft om die mouw te maken. Hier, rust en stappen. Goed. 1, 3. 3. En recht en dan moet je op. Ik heb net springen. Kom maar hier. Ja. Ik heb net springen gehad, samen met blondie. Het ging echt heel erg goed. Nee, Blondie luisterde goed naar mij. Ja, ook al hebben we één keer sprong helemaal ver gegooid. Maar net zoals bij de eerste keer springen, is het, is het is net zoals met de volgende sprong: gewoon met vallen en opstaan. <lacht> nu gaan Blondie afzamelen, hapjes geven, Blondie, Boris en Gino nog even loszetten. En dan gaan we slapen naar mest en toen was het ineens vrijdag en hebben we geen beeldmateriaal voor deze week vlog meer. Dat heeft ermee te maken, zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben, dat we tot onze enorme verdriet afscheid hebben moeten nemen van Boris. Daar krijgen jullie later een video over. Dan gaan we het allemaal echt serieus wel uitleggen, maar het was heel plotseling en heel heftig. Dus uh, ja, dat moeten we zelf even verwerken. Uh, we moeten het dus een plekje geven. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben en dus even geduld hebben voordat het hele verhaal naar buiten komt. Volgende week zul je begrijpen dat er ook niet heel erg veel weekvlogs zal zijn. We doen ons best om natuurlijk wel iets te filmen en we doen ook ons best om een weekvlog te maken. Maar ja, je zult begrijpen dat het uh, moeilijk is, emotioneel is en dat het dus wat minder makkelijk is om alles op beeld vast te leggen. Het hoort ook bij influencers zijn, niet altijd leuk, maar het is wel zo. Voor nu wil ik jullie wel bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doeg!